Hallo, ik ben Merel Smedes, eigenaar van Communicatievogel. En vandaag ga ik met je kijken naar de vernieuwde statistiek van Pinterest. Die zijn sinds kort vernieuwd en uh, ja, dan moet ik daar natuurlijk wat uitleg over geven. We zijn nu gewoon bij de normale Pinterest statistieken, zeg maar de homepagina. Je ziet hier het datum bereiken, wat is er de afgelopen 30 dagen gebeurd. Die kun je veranderen, dat is ook wel leuk. Afhankelijk van hoe druk jij bezig bent met Pinterest en wat je wilt bereiken. Je kunt de contenttypen zien, dus zeg maar organisch is dus wat je gewoon bereikt, betaald, gegenereerd en gegenereerd is zeg maar waar je voor adverteert. Maar nou, ik adverteer niet, dus ik kijk gewoon naar alle. Dan de gekleende accounts, hè, wat komt er van communicatievogel af, wat komt er van mijn Instagram af? Nou, niks. En YouTube, andere pins, nou, communicatievogel is waar ik ermee heb gekoppeld. Um, dan heb je hier nog de apparaten, je kunt ook zien van hoe gaat het met de mobiele bezoekers. Stel dat dat voor jou heel belangrijk is, maar ook de desktop, heel anders weer dan mobiel en de tablet. Dus het is maar net wat voor jou, uh, bezoekers, van belang is. En de bronnen van zijn het mijn pins of andere pins, hoe komen ze er. Dus, uh, en dan zie je hier telkens die impressies, dus dat is erg interessant om te zien. Dan heb je hier vervolgens, uh, nou ja, dus die impressies. Maar je kunt ook nog andere dingen. aanklikken, nou, klikken zoals betrokkenheidsacties, hè. klikken ze, reageren ze. Uh, vergroten weergaven, hebben ze de afbeelding wat groter gemaakt. Hebben ze het bewaard? Nou, bij mij maar één keer hier. Maar goed, ik ben niet heel fanatiek op het moment. Dat is heel erg, vind ik het niet. Totaal publiek. Heel veel op een dag in totaal, die uh, de pins hebben gezien, en betrokken publiek is ook wel leuk, hè? wat hebben ze gedaan, hebben ze geklikt, wat dan ook, linkklikfrequentie, dat is natuurlijk ook een hele belangrijke, want dan zie je hoeveel mensen doorklikken daadwerkelijk naar jouw website, als de pins van je website afkomen in ieder geval. Nou hieronder kun je dan ook nog zien wat je populairste pins zijn. Uh, dus de impressies, hè, hoe vaak wat iets uh, getoond überhaupt. Dan heb je ook weer die betrokkenheidacties. Hè, bij welke pins zijn ze het meest betrokken? In de laatste maand dus allemaal. Uh, nou, dat Google Plus nog betrokkenheid heeft, vind ik wel heel interessant. Maar doelgroepen bepalen voor je PR, vind ik weer logischer. Die is heel erg informatief. Je ziet ook eigenlijk vooral, behalve deze, dat de informatieve berichten het meest. Uh, ja. gebruikt wordt. Vergrote weergave. Wanneer maken mensen dat groot? Dat is dus bij die LinkedIn aanbeveling. Dat is ook een infographic. Dus Die wil je misschien ook wat beter bekijken. Hoe vaak, welke klikken ze door? Hè? Bij welke klikken ze door? Nou, dat is dus inderdaad die doelgroep bepalen. Dus al die informatieve berichtjes. En welke worden bewaard? Dat is ook wel leuk. Nou. Als je dat, dan, mag ik verder wil bekijken, kun je hier even kijken, oké, okay, wat, wat is het eigenlijk? En dan bekijk je dus gewoon de pin zelf. Dus dat is wel heel erg leuk om te zien. Dat je de pin op die manier kunt bewaren. Ja, bekijken van, oh, welk was het ook weer. Wat ook wel heel leuk is, dit is mijn favoriete onderdeel eigenlijk, zijn de doelgroepstatistieken. Daarmee kun je een beetje bepalen van, hè, waarin zijn ze geïnteresseerd? Dus je hebt hier de categorie van interesses. Design is erg populair. De affiniteit is in hoeverre, zeg maar, in welke mate ze affiniteit hebben met het onderwerp ten opzichte van de gemiddelde Pinterest-gebruiker. Hier staat nu even het pijltje, daar is op geklikt. Dus dit is nu met de grootste affiniteit, staat bovenaan. Als je juist wilt weten van welke welk, waarden ze nou het meeste mee. Um, maar hoeveel mensen zijn geïnteresseerd in een bepaald onderwerp in mijn doelgroep, dan kun je hier naar percentage van de doelgroep klikken en dan komt die bovenaan. In mijn geval is het educatie, maar het kan dus ook design zijn. En dat is dan met affiniteit. Als je daar dan op klikt op design, uh, dan krijg je hier een beetje een soort van splitsing van wat is het dan. In mijn geval is het web en app ontwerp, maar ook bedrijfs- en reclameontwerp, wat ik dan wel weer logisch vind als ik ook kijk naar die doelgroepen en dergelijke. Dat is toch belangrijk voor ja, reclameuitingen ook. Verder ja, ontwerpen van media. Maar als ik dan kijk naar het percentage, is educatie weer belangrijk. Dan klik je daarop. Nou, vakken, dat kan van alles zijn. Wetenschap. Ik vind wetenschap ook erg belangrijk. Dus dat die vrij hoog is, vind ik wel heel erg leuk kunsteducatie. Ik kan me voorstellen dat, dat mensen die dingen designen, dat dat als kunst wordt gezien. En dat dat toch van belang is. In, in mijn geval dan. Hè? Maar zo kun je een beetje kijken naar je eigen doelgroepen. Heel erg leuk om te zien. Nou, dan kun je ook nog kijken naar hè, de leeftijd van je doelgroep. Bereik je de mensen die je wilt bereiken? Nou, ik eigenlijk wel. Mannen en vrouwen. Dit is ook redelijk zoals het is op Pinterest zelf. En uit welk land. Uh, Komen de mensen naar Nederland en België, dat is heel fijn, want ja, Nederlandstalig. En dan zie je hier nog een beetje van wat voor apparaten is het bekijken. Dan, dit web kan een beetje verwarrend zijn, maar ik vermoed dat het gaat om gewoon uh, zeg maar surfen op het web via je pc of laptop gaat. Dat er daarom hier web staat. Wat ook heel erg leuk is als je hier naar boven gaat kun je een beetje meer kijken naar alle Pinterest-gebruikers. Nou, dan zie je dat thuisdecoratie het belangrijkste is. En dan kun je weer kijken naar wat vinden ze dan heel erg leuk. Dus stel dat je bezig bent met een bedrijf in thuisdecoratie, dan weet je dat de accessoires het allerpopulairste zijn. Dus, uh, nou, ik zit eigenlijk met educatie op, wel redelijk uh, in de top. En met wetenschap ook nog, dus dat is heel erg leuk om te zien. Uh, maar ja, als je kijkt naar gewoon andere dingen, eventplanning, ja, dan gaat het meer over je eigen privéfeestjes. Ik heb daar als met mijn bedrijf niks aan, maar het kan voor jou heel interessant zijn. Dus hier kun je een beetje verkennen van waarop moet ik mij richten op Pinterest om zoveel mogelijk mensen te bereiken met mijn bedrijf. Nou, en een andere leeftijden, vooral veel voor jonge mensen, je ziet het afloopt. En uh, wat dan ook wel heel leuk is om te zien, als je weer naar boven gaat, je kunt hier klikken op vergelijken. En dan kun je een beetje zien hoe het met je eigen um, categorieën gaat, vergeleken met wat de gemiddelde Pinterest gebruiker zeg maar, leuk vindt. Dus het geslacht loopt bij mij redelijk gelijk op. Maar hier bij de leeftijden zie je bij mij toch een heel, heel andere verdeling dan op Pinterest zelf. Nou vind ik dat helemaal niet erg. Maar daar kun je altijd even naar kijken. Van, hoe handig is dit? Dus dit, is, uh, dit zijn de doelgroepstatistieken. Je gaat hier gewoon weer terug naar de gewone statistieken. En dan kun je een beetje zien van als je die doelgroepstatistieken hebt gebruikt voor je berichten. Of het ook een beetje de gewenste effect heeft gehad. Kun je dan hier weer bekijken. Dus heel veel succes met je, de nieuwe Pinterest statistieken.